Mijn naam is Rick Oltenhoff. Ik heb inmiddels 8 jaar ervaring met editen en filmen. En inmiddels ook al wat met social media. TikTok, Facebook, Instagram. Zijn er nog meer? Ik upload één keer in de week, op zondag. Want dat is een rustdag. En een rustdag moet je aan jezelf werken. En mijn video's gaan over editen, hoe je moet filmen... Hoe je op verschillende platformen content moet uitbrengen. En nog veel en veel en veel meer. Lijkt je dit interessant? Klik dan op die abonneerknop. Lijkt het niet interessant klik dan ook op die abonneerknop want ik wil meer abonnee's. Doei.